Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD en vandaag ga ik op pad met deze Amarok gemaakt door Modding Nederland. en uh, We gaan uh, op pad uh, ja, zoals je ziet met Kamar en dat is dus rondom en op het vliegveld. Uh, geen bijzonderheden om verder te vermelden. Uh, laten we lekker gaan. Voort de Voor controle komt nu in beeld. Dat was voertuigcontrole. We gaan meteen naar twee voertuigen. Ik mag het eigenlijk niet zeggen. Ah nee. Nee. Laat maar. Laat maar. Ik wilde zeggen. van, Ik mag eigenlijk niet op de kaart kijken. En twee stipjes. Uh, Zag ik racen. Ik ga ze ook niet. Niet aanspreken. Of niet achterna zitten. Totdat ze langs mij komen. Maar ik dacht even. Dat ze op het vliegveld zelf reden. En zouden ze daar rijden. Dan zou ik natuurlijk wel. Een soort van. Kunnen weten. Dat ze daar rijden. Want... Hij schakelt niet. Want. Laten we eerlijk zijn, dan hebben we echt wel iemand die camera toezicht is en ziet dat er twee voertuigen op het vliegveld rijden wat aan die horen. Maar voor nu is het dus niet erg. We gaan kijken wat we vandaag gaan meemaken. We krijgen best veel meldingen als we niet um, als we niet uh, hier dienst hebben. Dan krijg ik we best wel veel meldingen die te maken hebben met het vliegveld hier. Dus wellicht dat we die meldingen nu ook allemaal eens kunnen aannemen. Ja, dat is dus weer zo'n melding die ik dan hoop te krijgen en nu dus niks aan heb. Collega, je zit een beetje de Ik weet niet of dat... Uh... 12, 5, aan een rondje parkeerplaats doen. Kijken of er nog sorry mori overlast zit te veroorzaken. Kijken of er niet mensen zijn die in auto's willen inbreken. Nou, dit is wel een parkeerplaatsje waarvan we zeggen, nou dat is wel netjes voor een uh, vliegveld. Want normaal is een parkeerplaats in een vliegveld toch wel redelijk helemaal vol, zeker als dat zo recht bij de ingang is. Dus dat is wel netjes. Yep. Op dit moment geen morgen zichtbaar hier. YOLO. oh oh, oh, je zonde boeiend, we gaan weer terug omlaag. Er is een vlucht van Amsterdam naar hier. En er zit een persoon in die ja, verdacht is op de een of andere manier. En daar is vast een reden voor, dus we gaan even die kan op. Oh, zo. Ik wilde even soepeltjes remmen, maar dat ging niet helemaal soepeltjes. Hebben we nou nog steeds die. Ik zou toch zeggen dat ik inmiddels. Nou, het zal allemaal wel. Voor mijn gevoel heb ik die, dat vliegtuig al lang aangepast. Blijven dus niet. Nee, nu ik het denk, moet ik nog steeds even een Airbus of zo erin zetten. Jullie hadden allemaal wel suggesties al gedaan voor een mooi vliegtuig in de um, om erin te zetten om deze hier te vervangen. Trouwens nog een vraag. Het stuur heb ik niet meer in beeld. Iedereen vraagt waar is dat stuur. Willen jullie dat wel of niet zien? Laat dat even weten in de comments, dan kan ik dat na deze video gaan aanpassen en dan hebben jullie hierna of wel weer het zuur, of vanaf nu gewoon niet meer het zuur in beeld. Mij maakt in principe niet zoveel uit. Talk to the pilot. Ah die staat daar. Ik kon alle vluchten doorlopen, ik vind het voor wel. Goedendag. Hey, wat is het probleem? De piloot zegt, uh, dit is heel erg verdacht. Uh, hij zegt. Uh, Oké, okay, wacht even. De persoon daarachter die was op het vliegveld um, aan het zeggen de, of in het vliegtuig was hij aan het zeggen dat hij was betrokken met uh, terroristische activiteit. Bij of in ieder geval te maken heeft met terroristische activiteiten. Uh, de piloot of in ieder geval de vliegtuigcrew heeft dat opgepikt. Um, inmiddels uh, hebben we meer informatie en het blijkt uh, in ieder geval te gaan om een onder, uh, undercover agent of in ieder geval een Nederlandse agent, dan wel buiten dienst, ik even met hem praten dag meneer meneer bouwman is het ja ik ben een politieagent zegt hij. Um, oké okay, ben je en enige reden betrokken bij terroristische activiteiten oké okay, goed nou in ieder geval um, wim heeft hem gevraagd van ben je betrokken met bij terroristische activiteiten. ja, in Nederland, dus hier eigenlijk ben ik betrokken bij terroristische activiteiten. Wim zegt, oké, maar goed, praat er dan niet zo hard over in het vliegtuig, want dat is nogal een gevoelig onderwerp in principe. Pling! Piloot! Meneer, beste meneer, man, meneer. Uh, hij uh, is uh, 100% clean, denk ik. Um, wat mij betreft moet ik nou nog fouilleren en alles. Nee, gaan we niet doen. Dus uh, ik ga de melding afronden. Of ik ga het hierbij afronden. Oh, er waren twee piloten. Oké, okay, jodo. En uh, we gaan... Uh, Weer verder met onze dienst. Ik weet niet waarom die Audi S6 hier rijdt, maar die moet van mijn terrein af potnones, je knet als ik kom toch ook niet hier met mijn Audi A6. Ik blijf hier netjes weg als er een melding hier is, dus dan moet jij hier ook potnones je blijven. Kaleman, man. Zo. Ik zet hem in zijn vooruit. En we gaan weer in ieder geval nog even hier patrouilleren. Dan wel. Kan ik hem door? Ja zeker. Dan wel. Um, buiten het vliegveld. Ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen weer. We zijn weer terug en we krijgen een melding van een wild dier wat zich bevindt op het gebied van het vliegveld. Uh, kan letterlijk op het... Kan letterlijk op het terrein van het vliegveld zijn en dat is het ook zo te zien. Zelfs nog op de landingsbaan. Uh, uh, oh, dit gaat heel... Ja, gaat keigood. yo, gekke skills, houden. Uh, we gingen wat de fanatiek de bocht in wat ik wel wil is dat het vliegverkeer stil ligt want dit is een landingsbaan en dit is dus een landingsbaan um, en normaal heb je natuurlijk van zo'n ja dankjewel van zo'n uh, karretjes van uh, ja of ik, ik zie die in ieder geval veel op schiphol rijden zo'n karretjes um, waar dan uh, of karretjes of uh, zo'n oranje auto's waar dan meestal nog voor het land of opzijgen, even zo'n kogel wordt afgeschoten. Is natuurlijk voor vogels. Maar ja, hè. Wacht even, wacht even, wacht even, we gaan even hier binnendoor. Ik heb trouwens ook een uh, Boeing 777-300ER of zoiets geïnstalleerd. Um, die vind ik veel mooier dan natuurlijk de standaard uh, wannabe Boeing 747 van uh, GTA zelf. Volg DNS dat je bericht voor alle wagens, oh, alle wagens. In, uh, gotcha de bericht voor alle Het is gewoon een kat joh. Rijdt alstublieft prio Wat is Subdued the Animal? Wat is dat? Wat stond er? Ik ga het even googlen. S-U-B-D-U-E. <laughs> nee, ik ga echt geen kat vermoorden als dat het is hoor. So. Subdue. Bring under control. Bedwing. Ja, hoe heb ik die kat onder controle dan? Wacht even. Nou, weet je, in principe is het probleem nu al opgelost. Want ze is in ieder geval hier weg. Push hem jou, kom eens gauw. Kan ik je optillen? Kom, loop gewoon die kant op. Nou, weet je wat? We kunnen hier niks mee, dat vinden we altijd zo jammer. Oh, shotfire. Oh, collega wordt ook beschoten hier gek. Hand omhoog. Geen rare dingen doen. Welke verdachte beweging wordt er middelijk geschoten? Ja, dat is een verdachte beweging. Hand omhoog, grap. Op. op je knieën. Op je knieën. Op je knieën. Kom op, hé. Oh gaat die even? Nee, blijf. Blijf. Blijf staan. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gaat goed. Gaat goed. Nee, ik ga niet goed. Je komt daar nooit laat. Oh my god, dit gaat helemaal fout. Voor miljoenen euro's aan schade. Jij bent aangehouden. Je mag hier waarschijnlijk niet komen, je hebt waarschijnlijk ook nog geschoten op mijn collega. Ik heb niks gehoord, want ik stond hier natuurlijk met een kat. Zo, hoppa, hardhandig aangepakt, lekker bezig Wim. Um, ik Ga je, voor je hier. heb je wapens bij. Dat is een... Ja, vuurwapen. Als ze eenmaal aan een verdachte met wapen op het vliegveld. het nou, transportje deze kant op. Grand auto in, in the lab facility. We hebben toch zeker wel... Ja, uh, yeah, prisoner transport. Zo. Eén collega vraagt om een assistentie. Assistent required. Are... Wij worden hier no eigenlijk nu fucking al weggeblazen. Laten we er even heel duidelijk over zijn. We staan achter een vliegtuigmotor die aanstaat. Ik meen, als hij een beetje gas geeft, wat hij net deed, oh my god, het knalt eindelijk op die bom. Dat we gewoon echt super hard uh, dood waren geweest. Meneer het beste ermee, mij. joe, wat je thuis. Zo, En die kat die loopt hier natuurlijk ook nog ergens rond, maar ja, dat boeit niks, nogmaals, ja, die meldingen moeten beter worden geregeld, weet je, leuk dat er een kat of wat dan ook of een wild dier langs de snelweg loopt of een dier op de snelweg of noem maar op, maar daar heb je niks aan als je daar niks mee kunt. Je komt daar te plaatsen en vervolgens is het, ja, hier is het dier, los het maar op en dan kun je alleen doodschieten. En waarom zou ik die kat doodschieten, waarom zou ik die kat tezeren? ik kan die kat niet aanhouden met E, ik kan niks doen met die kat is toch zielig wat vinden jullie dan van, beste mensen ik vind dat best zielig Citizens report the in strawberry mm, is geloof ik in de stad ik zie het al niet dus sure. joh het zal allemaal wel of is dat daar achter? nee dat kan niet Maar ik vind het toch wel een vette bak, de Amarok. En dan met die striping, vind ik vind het niet lelijk op zo'n Amarok. Ik vind die hele striping trouwens niet eens lelijk. Het vliegverkeer was in principe nog stilgelegd door mij en dat heb ik nooit herstart. Laat dat maar stil, want we hebben een driftig hier. uur. Oh. We hebben een achtervolging op de startbaan, landingsbaan, hoe je het maar wilt noemen. Volgt iedereen eerst alsjeblieft voor alle wagens, voor alle wagens. Medical aid requested in Los Santos International, an ambulance requested. Van de kazerne, rijdt alsjeblieft Prio 1. van kracht hoppa bij de hartstikke dood waarschijnlijk dan wel nekletsel maar mijn zat. is uit kan natuurlijk gewoon lekker hier overheen en die Turan is oud nee toch niet moeten we alleen niet driften driften nee nee nee gas gas gas gas OC, we hebben een achtervolging op het vliegveld. Misschien toch wat. Jodo. Hier een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Het AT is onderweg. Die een collega vraagt om een assistentie. Assistance required in Los International Airport. Het ja, is natuurlijk een dreiging. Hè? Een, een gepanzerd voertuig. Wat zich hier op het vliegveld. Heeft weten te. Um... Ja, is ja wat zich hier op het vliegveld een weg heeft. Uh, hoe zeg je dat eigenlijk? Hij heeft zich een weg gevonden tot het vliegveld. Op het vliegveld, dat is natuurlijk al één. Dan ook een gepanzerd voertuig, dat vraagt natuurlijk, of dat roept natuurlijk ook wel vraagtekens op. En dan gaat er dan ook nog vandoor naar een stopteken. Ja, dat is natuurlijk heel Oh daar komt toch een 777 aan. Go around, go around. Oh my god. Ja heel goed, ik zou ook ik kom nu terug. Wat zit je nou met onze spelletjes te spelen, kap? Kijk hem, kijk hem. Oh nee. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh ze gaan er gewoon onderdoor, <laughs> wat een gekke! Oh, oh, oh, oh, je hebt die echt geen grip, joh. Ja. Stoppen. Ja, dat heeft geen zin als ik stoppen zeg, je hoort dat toch niet. Hoe gaan we dit ding dat ding nou tot stoppen? We kunnen niet erop schieten, ik kan er wel op schieten, maar die banden, dat. Ik weet niet, als je vaker op de banden schiet, dan wel. Nee, je blijven echt gepanzerd, hè. Even nee <laughs> dat kan niet Hij moet zichzelf even klem rijden Hier ja, zo, hier zo, hier ja, gaat dat lukken Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja lekker, lekker, lekker Uitschap, uit uitschap, uit uitschap, uitschap, gevecht, BTV, BTV, gewoon de E ingedrukt, houden E ingedrukt Dat had geen zin? maar één erbij. Eén collega vraagt om een assistentie. ja dit is een achtervolging die kun je niet afkappen je kunt niet zeggen weet je wat laat maar zitten die dat dat is nooit gekomen of die zijn nog steeds onderweg hij knalt er gewoon volop ook het boeit hem allemaal niks je dit nou allemaal aan? Nee, ik stotter niet. Ik ben gewoon aan het denken... BIEM! Waarschijnlijk breng ik alleen maar mezelf meer schade toe. Maar uh, ja, ik vraag het vaker aan jullie. Hoe, los je, hoe zouden jullie dit nou oplossen? Ik krijg eigenlijk nooit echt concrete antwoorden. Ik vraag me mee een en erbij, maar er is altijd een risico op crashes en dat wil ik eigenlijk niet. In... Nogmaals, ik merk gewoon geen effect als ik op hem inbeuk. Het is een gepanzerd voertuig voor zowel schade als schoten natuurlijk. Mijn stopbord stopt er bijna mee. Die is echt een beetje uit aan het vallen, zie ik. Het is fijn dat het vliegverkeer in ieder geval wel zo goed als stil ligt. Ik, ben, of ik, weet niet of, ik dacht het in ieder geval ik, heb, ik weet niet of ik het zeker al heb gezegd Maar ik ben de enige kamar Eenheid We gaan het op de old school manier proberen Gewoon in de remmen gaan voor hem Kijk als er nou geen gepanzerd voertuig was Dan had ik gewoon op hem geschoten Je kunt er echt niks mee. We kunnen alleen maar blijven achtervolgen totdat we een klem hebben. Hopelijk. En op een bepaald moment zul je uiteindelijk gewoon je vuurwapen op hem kunnen richten. En de E ingedrukt houden. Kijk gaat hij stop hij gaat stoppen, hij gaat stop hij gaat stoppen. Wat gaat hij doen? Ja! Staan blijven! We gaan meteen over op uh, dreigingsniveau 500. Stoppen, handen omhoog! Hij gaat niet op vliegtuigen afrennen, hij gaat niet op een vliegvelduwerout rennen. Zo. Eenmaal transportje deze kan op en uh, ik ga bij deze ook meteen de video afsluiten. Ik ga jullie bedanken voor het kijken en ik hoop jullie een leuke video vonden. Ik zie graag een paar dagen bij een nieuwe video wat het gaat zijn. Ik weet het zelf niet. Wat ik wel weet is uh, dat daar transport in het aankomt. En dat we uh, ja, verder niks met te melden hebben. Dus tot de volgende. Doei.